Hallo en welkom bij Palsmodel Stuff. Uh, ik heb besloten mijn baan zo goed als af te breken en opnieuw te beginnen. Ik bleef maar tegenaan lopen dat dingen uh, ontspoorden. kreeg het niet recht. Uh, de Helix was een leuk project, maar veel te groot. Dus uh, ik uh, ga de baan uh, omdraaien en delen herbruiken zodat de treinen om mijn baan heen rijden voordat ze bovenop komen. In plaats van via de helix. Dat geeft mij hier uh, een heleboel meer ruimte.